Goedemorgen dames en heren. Welkom op de vlog van de Stofjes. De zondagmorgenpraat. Uh, net uh, drie rondjes gelopen. Was vandaag wel lastig. Dood de gereden gisteren aan het feestje gehad. Maar we rond drie nu of, of vier waren daar. En eh. Uh, uh, een beetje laat thuis, een biertje, een barbecue. -tje. Dat was lekker. Mooi. Maar ik ben er wel. Ik heb net mijn oefeningen gedaan, opgenomen op de gopro. We hebben het dingen geprobeerd. Dan gaan we natuurlijk straks op de gewone vlog. Uh, <kijkt> ik ga zo meteen nog eventjes naar, naar de fitness. Ik ga dat, uh, proberen. Ik heb uh, fitnesspas uh, voor uh, go Ik fit dat Zit in, uh, in Beuningen, maar hier in Grave hebben ze ook een uh, vestiging. 24 7 dus kan ik uur uh, per dag. Weer in 4 minuten 7 kan ik daarheen om, uh, om te gaan fitnessen. En natuurlijk door de corona is dat eventjes achterwege gebleven. Een paar weken geleden is het al open gegaan, maar toen die ik er niet van. Dus toen uh, ja, was het uh, zondagmorgen gewoon uh, hier hardlopen in het bos met uh, de oefeningen. Eén uh, keer heb ik het uh, gehad met, uh, met Anne, die uh, ging toen, uh, had ik, ik eigenlijk vanmorgen door, het was toen met, uh, met vaderdag. Toen was dat vergeten. En uh, ja, toen zijn we s'avonds gehad. En op zich was dat niet verkeerd. Sorry, op zich was dat niet verkeerd. Maar uh, ja, ik denk, uh, ik denk gewoon uh, zo na, na dit nu meteen door. Ik denk dat het beter, dus ik ga dat ze dadelijk ervaren. Dus dan uh, uh, pakken. Dus gaan we dadelijk gewoon even lekker sporten bij Go4Fit Basic ingraven. Zoals gezegd, ze hebben een grote vestiging in biegen. Daar, uh, daar zit iets meer uh, bij uh, dan, uh, dan alleen maar uh, de fitnessapparaten en, uh, en dingetjes. Daar kun je ook voedsles volgen. Uh, maar goed, dat doe, ik, dat doe ik niet. Niet dat ik dat niet leuk zou vinden. Ik zou het op zich wel leuk vinden om een keer voedsles te volgen. Maar ja, ik weet niet. Ik, uh... ja, door de week is het toch lastig. Daar gaat het voetbal weer beginnen. En donderdag gaan we weer beginnen met uh, even de rambekken. Ik we beginnen met, uh, met voetballen bij, uh, bij Juliana. Ik moet trainen. Vollebak. Hoofdklasser. Dus we moeten uh, weer goed georganiseerd worden. Dan uh, ben ik uh, leider van uh, MO17 bij de EGS20 hier in, uh, in Graven. Samen de uh, clubs van, uh, van drie. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Hebben we nou, uh, heel nieuwe sportparken gecreëerd of tenminste het oude sportpark gecreëerd naar een nieuwe kunstglasvelder erbij noem maar. krijg je ook vast wat, wat fantasie. Dan ga ik ook vast wat kipbeelden maken. Ja, feestje gestel, baapkewtje, is leuk, het gezellig. De vriendin van, uh, van de barwegenoordra, die ging in één keer spontaan te knieën voor haar vriend. <laughs> dat was ook een verrassing voor ons. Dus uh, ja, die, uh, die gaan, uh, die gaan uh, trouwen houden, of zo, volgend jaar of zo erop, ik weet niet, ergens hadden datum. een bepaalde datum. Nou, was het leuk om dat mee te maken. Nou, maar als is uh, aardig buiten was. Uh, wij hebben nu, het hoogtepunt voor ons is, uh, is nu bereikt. Had ik begrepen, hier in, uh, in graven met de Maas. Uh, Shout-out naar alle hulpverleners in uh, Limburg die daar hebben geholpen, de mensen. Ik zeg nogmaals, wij zitten hier uh, voor, uh, voor de Sluis, voor graven die is compleet opengezet. Uiteindelijk krijgen we natuurlijk daar een staartje mee van mee uh, van al het water uh, wat er in uh, Limburg doorkomt. Dat komt ook hier uh, langs op. In, uh, ja, hier is het al uh, wat gecontroleerder. We hebben hier, zover ik weet, verder geen problemen. Alles staat naar beneden in de dijken. De dijken hebben ze een aantal jaar geleden verstevigd. Uh, een behoorlijk aantal jaren geleden. Dus uh, ja, we hebben, uh, wij houden de droge voetjes. Maar goed. Nog maar een shout-out naar de hulpverleners en uh, en wel was ook uh, paniek heb ik begrepen, dus uh, alles komt uiteindelijk ook weer goed. Nou, ik ben er bijna. We ga eens kijken hoe ver dat het uh, lukt om na zo'n inspanning van het uh, lopen, en dan nog eventjes met uh, je best van het lichaam bezig te zijn. Ik denk, ik denk op zich wel dat dat, dat dat goed gaat. In het verleden ging ik altijd gewoon eerst naar de sportschool. Of ging ik gewoon naar de sportschool deed ik op de loopband deed ik eerst 12 minuten hardlopen. En dan, uh, daarna uh, ging ik uh, aan de gewichten. Iedere zondagmorgen. Dus eigenlijk uh, zet ik dat nou voort. Alleen uh, nog ga ik eerst buitenlopen. En die connectie wil ik even maken na het hardlopen nu. rust je natuurlijk even uit. En dan ga ik dadelijk weer beginnen met, uh, met uh, de fitnessapparaten. En dan hoef ik natuurlijk niet op de band te gaan weer. dus die komt nu te vervallen. Maar ik ben toch benieuwd hoe dat het dadelijk uh, fysiek uh, gaat of dat, ik dat, uh, of dat dat lukt. Dus vanuit de basis zeg ik van uh, ja, dat moet gewoon kunnen. Ja, dat zal ik zometeen uh, ervaren of dat het zo is. Nou, ik ben er bijna. En ook überhaupt ben ik uh, benieuwd of dat er, dat er mensen zijn. Dus zoals gezegd, het, uh, het is maar een kleine uh, vestiging. Dus uh, ik ben benieuwd. het is nou wel wat fietsen. Voor de ik heb het idee... ...dat dat ook weer mensen zijn die... Eigenlijk ook altijd, iedere zondag al, ging sporten. Nou, ik ga even kijken of dat, het, uh, of dat iets gaat wordt. Hè? Dus ik uh, spreek jullie de volgende keer weer. In ieder geval, dank voor het kijken voor deze vlog. Mijn zondagmorgenpraatje praatje. vandaag een beetje algemeen, niks bijzonders. Dus uh, zou ik zeggen, uh, blauw duimpje omhoog. Even, uh, abonneer abonneren op dit kanaal. Dan uh, ik zie je de volgende keer weer terug. zeg... Dus, uh, tot de volgende keer. Ciao.